Dag dames en heren, leuk dat u kijkt naar het schaatsjournaal van dit weekend. Zaterdag 17 en zondag 18 december. Waar we waarschijnlijk in Nederland op heel veel plaatsen kunnen schaatsen op prachtig zwart ijs. Gevormd tijdens heldere windstille nachten met matige, op sommige plaatsen zelfs strenge vorst. Het is het ijs waar de schaatsliefhebber echt wel warm voor loopt. Ja, en als je dan dit soort plaatjes op kan zoeken, zoals hier in de buurt van Culemborg de Uitenwaarde, dan kun je echt de nodige kilometers maken. Aan het einde van deze werkweek was het in West- en Noordwest-Nederland toch wel even zacht. En dat heeft ervoor gezorgd dat op sommige plaatsen het ijs toch aangetast werd. Sterker nog, er zijn nog plekken waar de nauwelijks ijs te vinden is. Zoals hier in Middelburg een heel klein beetje ijs aan het randje van deze waterpartij. Begin volgende week ziet het er uiteindelijk in heel Nederland weer zo uit. Want de dooi komt overtuigend binnenzetten vanaf zondagavond laat. Maar tot die tijd is er sprake van natuurreis. En ik zou zeggen, als je liefhebber bent, geniet ervan dit weekend. Want voor je het weet moeten we weer echt even een tijdje wachten. De pluim voor West-Nederland met de ijsdikte laat zien dat het ijs... Vandaag en met name komende nacht nog even flink gaat aangroeien. Dit is een gemiddelde. Er zullen zeker plekken zijn in West-Nederland waar het ijs wat dikker is... maar het is echt van locatie tot locatie heel verschillend. Dus let vooral goed op als je naar het natuurijs gaat... dat je niet als eerste in je eentje op zo'n ijsvlakte gaat. Er zullen zeker plekken zijn in West-Nederland waar hier veel meer dan 4 centimeter ligt. 6, 7 centimeter op een enkele plas is zeker wel mogelijk. Toch denk ik dat het realistisch is om te zeggen dat de schaatsthermometer in West-Nederland op het niveau van slootjes staat. En een aantal ondiepe plassen en meren. Landinwaarts is het een ander verhaal. Daar ligt wat meer ijs en daar komt nog wat meer ijs bij. Ook dit is weer een gemiddelde. Met morgenmiddag uiteindelijk een gemiddeld uh, laagje van zo'n 6 centimeter. Maar het zal mij niet verbazen als sommige vennetjes in Oost-Nederland een ijsdikte halen van zo'n 10 centimeter. En dan is het toch wel redelijk veilig om daarop te schaatsen. Nou, dat betekent dat de schaatsthermometer in Oost-Nederland ook een niveautje hoger is uitgekomen voor dit weekend. Plassen en meren zijn beschaatsbaar. In Oost-Nederland, ja, ik zou zeggen geniet ervan. Want vanaf maandag dan gaat het dooien en het ijs zal dan ook heel snel weg zijn. Maar goed, de winter is nog jong. Wie weet komen we later dit winterseizoen nog terug met een nieuw Schaatsjournaal. Wat mij betreft, tot snel.